Hallo en welkom bij Pauls Train Stuff. Vandaag mijn eerste Kato. Kato Japanse trein. Nou ja, Japans merk. Uh, het gaat hier om een uh, uh, vliegende hamburger. Deze zit in zo'n lange doos. Omdat dit uh, één treinstel is wat niet los hoort te komen. En dat is dus het uh,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 het draaistel voor zorgen dat, dat dit doorloopt en toch mee beweegt met het draaistel. Ik vind het een uh, bijzonder leuke. Uh, Even kijken. Daar zit een schroef. <laughs> dit kan nog wel eens leuk worden om uit elkaar te halen. Uh, ik ga in ieder geval iets pakken om hem op te leggen. Oké, okay. vanaf deze kant kun je bij wat clipjes aan die hier zitten. En daarmee kun je een begin maken met het loshalen van het dak. En vervolgens zitten er langs deze rand zo clipjes om de boven- en onderkant los te krijgen. Kijk aan. Deze kwam ik net al tegen. Dit uh, is één van de twee, de andere zit hier. Ja, Die zijn volgens mij voor de rail die hieronder zit zodat hij uh, stroom door kan geven naar binnenverlichting. Die hier niet in zit. Een vliegwiel zit erop. Zo. Zo, dat was even een gepuzzel. Omdat alles dat er rare viel waar ik bij stond. Uh, wist ik natuurlijk niet precies hoe alles terug moest. Maar ik denk dat ik het nu allemaal wel heb. Nou ja. Elektrisch gezien. Hier onder deze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 Aan de onderkant LED verlichting zitten voor de binnenverlichting. Hier bovenop ligt een strip plastic Daar lopen de kabels overheen. Die gaan naar de achterkant. De decoder ligt hier onderin. En deze kabels zijn uh, voor het uh, uh, andere draaistijl. Het andere draaistijl. Het andere treinstijl. Hier staat de stroom van mijn baan op. Als het goed is staat er op mijn baan rij vooruit. Ik heb mijn laptop hier staan. Rij vooruit en... Uh,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 Uh, dus ik ga de andere kant nog even afronden. En uh, dadelijk hopelijk het resultaat laten zien. Zo. Kijk eens aan. Ik heb hier uh, aan deze kant het uh, treinstel met de rode verlichting. Binnenverlichting. En hij zit nu nog even los uh, hierop. Dit is het motortreinstel. Het motorstel hier heb ik ook uh, de binnenverlichting los liggen, de voorkantverlichting de en met de reverse wordt deze rood. Beetje moeilijk te zien. Wel zal het goed te zien zijn dat deze wit is. Uh, bij de eerste keer proefdraai kwam ik uh, twee problemen tegen. Um, ten eerste was de motor. De uh, viel uit dat plastic bracket, waardoor hij uh, niet er lekker in lag en herrie ging maken. Het tweede probleem was, hij maakte namelijk al herrie, dat dit vliegwiel tegen het plastic hieronder kwam. Volgende ja. Het volgende probleem was dat als de motor draaide, continu de decoder zei: Heeft hij te veel vermogen? En dus de motor uh, waar ik in een reset ging en begon de trein weer te rijden. En dat de verlichting continu aan het knipperen was als de motor aan het lopen was.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 nog een beetje wat dingen bijwerken, maar dat komt vanzelf. Dus ik zou zeggen: bedankt voor het kijken. Like, subscribe, deel en tot een volgende keer.